Heel veel pauze hier heeft, dus ik ga even doorspoelen. En Dan komt er lang pauze en dan gaat hij volgens mij hier door. Okay. <laughs> <laughs> Wat was dat? Wat was dat? <laughs> Waar had hij dat vandaan? dit was mooi. Zo'n wende snijding, ja. toch? Het is maartoe. Kan ik het helemaal niet volgen, zo ja, raar. Dit stukje is toch dan... mooi. Dit is echt. Een... Mooi, toch? Toch? Ik vind het dat jij het gelijk hoor dat is wel nice. Ja, Maar zullen we dat soort dingen even opschrijven, dat we het even formaliseren in de lead sheet, dat we het vastleggen voor een nummer? Oké, best. Ja, want als we het goed 2, 4 naar C met een ene bas, mooi. Ja, dan gaan we A meneer. Ja, oké. Van A meneer, dan een D meneer. En dan krijgen we die G met een een bestende basse, met een bestende basse. Ba best nee, niet bestende basse. Maar de dit is een uh, ja G minuut zeven. Gewoon weer terug. zou denk ik zo zover. Nee. nee. Dat ben ik een beetje bang voor toch? Het is wel hier niet heel heel he? he? Want even kijken. Ik vind het te Marco Borsato en te weinig avonds. Dat ik ook. zeg het maar gewoon. Is het John Ubek, hè? Is John Ubek, ja.